Hallo en welkom bij een korte Palsmodel Twainstaf. Ik heb hier een boel oude wagons. Uh, sommigen dus met vulling. Uh, een heel aantal hiervan zijn van blik. Sommigen zijn van plastic. Waarbij ze op het oude blikken onderstel een plastic overkant gezet hebben. In ieder geval de vorige eigenaar. En het leuke hier dan is dat uh, deze nog het onderschrift hebben... Made in U.S. Zone, Germany. Het is niet dat deze veel waard zijn. En uh, zelfs dit printje wil nog niet zeggen dat ze ook uh, gemaakt zijn voor uh, 1949. Want uh, die, uh, die stansen om die onderkantjes te maken, die zijn nog een hele tijd lang daarna ge gebruikt. Maar ik... Uh, ik vind, ze, ik vind ze leuk. Ik vind het leuk om een keer van dat soort uh, echt, uh, ja, uh, bijna antieke spul te hebben. <coughs> Hiermee uh, de baan op. Dat is wat lastiger, want uh, dit uh, oude materiaal heeft, uh, in dit geval nog bakkelieten wielen, met een vrij hoge flens, zodat die, uh, op mijn oude Fleisman nog heel het goed, maar op de uh, nieuwere Roco uh, en Pico rails die ik gebruik die hebben uh, een veel lager profiel dus als je daarmee met deze gaat rijden dan rij je eigenlijk uh, op de bielse. Nou, Dat uh, klinkt niet echt fijn kan ik je zeggen uh, Dus ze zijn uh, meer om uh, naast de baan te, te zetten of uh, uh, Ja ik weet nog niet, maar, uh, ik vind ze, vind ze leuk uh, Lekker uh, ouderwets spul. Leuker dan dat uh, plastic gedoe. Wat ik uh, voor de rest natuurlijk veel heb. Zoals iedereen. Um, ja, uh, Mocht je nou uh, meer weten over uh, made in... Uh, U.S. Zone in Germany. Ik ben benieuwd. Uh, de weinige informatie die ik erover kan vinden is in ieder geval, ja, ik weet wat de U.S. Zone in Germany is. Dat is het deel wat door uh, Amerika bestuurd is uh, voordat West-Duitsland of de Bondsrepubliek Duitsland uh, ontstond. Maar over het hoe en, waar, hoe en waarom en uh, waarvan uh, met deze warons, daar, uh, daar weet ik vrij weinig van. Uh, het is altijd leuk om wat te leren. Dus uh, mocht je meer uh, hiervan weten... Laat het achter in de comments. Uh, en verder het gebruikelijke: hè? like en subscribe. En uh, deel deze video. Dat helpt dit kanaal makkelijker gevonden te worden. En dat zorgt ervoor uh, meer viewers. En meer viewers is meer motivatie. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.